Mijn eerste vlucht was naar Amerika. Ik ging daar voor mijn studie heen. Ik zou daar gaan studeren. En eigenlijk was tijdens de vlucht al duidelijk van de landingstijd wordt vertraagd. Het was niet eens zoveel, maar je ziet wel dat de tijd die op het ticket staat niet klopt met de tijd die wordt verwacht. De aansluitingstijd was sowieso niet heel lang. Ik had niet per se verwacht dat ik niet ging halen, maar ik wist wel dat het echt krap ging worden. Mijn moeder die is best wel daar in onderleg. Die, die weet wel precies wat de rechten te zijn en zo. Um, dus ik was me er wel van bewust dat je bij een bepaalde vertraging dat je geld terug kon krijgen. Ik heb in de eerste instantie zelf geprobeerd die maatschappij aan te schrijven. Want het staat dan online dat je dat dan moet doen. En dat je zo je geld terug kan vragen, maar hoewel ik wist dat ik in mijn geval er recht om had, werd telkens afgewimpeld. Ik heb denk ik voor beide maatschappijen, want ik heb twee keer Claim ingediend, heb ik brieven geschreven. En na een aantal brieven ben je er gewoon klaar mee. en dan denk je, nou ja, het wordt niks. Maar toch een mail gestuurd naar EU Claim. De service van EU Claim was gewoon echt heel fijn, ik werd gewoon goed op de hoogte gehouden. En ik heb zelf vrij weinig hoeven te doen. En het is natuurlijk gewoon altijd fijn als je zelf niet voor elkaar krijgt dat zo'n bedrijf dat veel meer macht erin heeft en veel meer kennis daarover heeft, dat het dan wel voor elkaar kan krijgen. Goede communicatie, resultaten en geen omkijken meer naar. Ik ben student. Het geld dat ik heb gekregen als vergoeding is op mijn rekening gekomen. Het is waarschijnlijk opgegaan aan eten.